Goedendag iedereen, welkom bij Hoe maak je een naambordje. Ik ben Liebertje. Ik ben Kees. Wat heb je nou nodig om een naambordje te maken? Hout. Gereedschap. En bevestigingsmateriaal. Laten we beginnen. Dit is natuurlijk een beetje groot. Huh? Maar hoe groot dan wel? Nou, maximaal een A3-papiertje, oh. 40 bij 30 centimeter. Oké. Okay. Is Wel een heel mooi stuk hout. Hij is wel echt heel mooi, maar kan het niet anders? Bijvoorbeeld met spaanplaat, karton of gelamineerd papier. Hmm. Een paaltje. Heb jij wat? Ik heb nog wel wat. Deze. Is dat wat? Te dik. Oh, hij is te dik. Oké. Okay. Nou, vond ik deze oh, een pos. mooi. Maar die is ook te dik. Ook te dik. stokje? Maar die is dan weer te dun. Hm, dat is jammer. Deze heb ik. Ah, Perfect. puntje eraan. Ja. Nou, mooi vierkant. Te kort. Te kort. Dan heb ik de ideale paal. Ik denk het ook. Dit wordt hem. Fantastisch, vastzetten. Die is een beetje klein. Dat is beter. Nu maak ik het bordje vast aan het paaltje met twee spijkers. Twee spijkers? één is toch wel genoeg. Nee, twee is steviger. Okay. Met een schroef kan het natuurlijk ook. Is eigenlijk veel steviger. Wel veel werk, zeg. Weet je wat? Ik heb gelukkig een schroefboormachine. Gaat het lekker snel? Zo, dat is een mooi naambordje. Maar nu moet de naam er nog op. Als jij jouw naam nou doet, want ik heb er al één. Nee, idee. Een. Laat het zien dan. Kijk, ik heb er één gemaakt met watervaste stift. Ah. Zie je die? Were. Ja, het past er niet helemaal op. Kan beter. Oké, okay, hoe dan? Nou, kijk eens wat ik vond: een bordje van Emma hey, dat is van vorig goed. jaar. Volgens mij is dat waterverf, joh. Echt waar? Kijk kijken, hoor. Oeh. Kan, kan beter. beter, zeker. Ik heb er ook nog één gevonden van vorig jaar, van Priya. Het is wel waterverf. We kunnen lakken. Oh, zullen we dat eens proberen? Ja. Dan is hij nu waterdicht, als hij gedroogd is. Nou, ik heb mijn naam met watervaste stift geschreven. Weet ik zeker dat het past. Ik had nog een restje buitenverf. En nou ga ik, uh, ga ik het inkleuren. Netjes binnen de lijntjes. Ik ben blij dat er maar vier letters in mijn naam zitten trouwens. Zo, hij is klaar. Mooi. Mijn naam wordt je eerst Jou hoor. Je eerst? Prima. Wel. Hou jij hem vast? Ja. Yeah. Ik doe voorzichtig. <lacht> Zo. Die staat. Nou, die staat. staat die stevig? <laughs> Klaar. Uh, Wat doe je nou? Ja, maar hij brak. Oh, maar het is ook spaanplaats. vandaar oh Nou, dan doen we de mijne wel. Oké. Okay. Hou je hem vast? Ja. Uh. Perfect. Check. Lekker dan. Hij staat.